Hoi, ik ben Sander van Berkel. Ik ben student aan de Universiteit van Tilburg. Ik ga nu beginnen aan mijn derde jaar bedrijfseconomie. Daarnaast ben ik ook erg druk bezig met tophockey. Uh, vanaf dit seizoen ben ik keeper bij H.C. Tilburg Heren 1 in de hoofdklasse. En daarnaast heb ik ook uit mogen komen voor de selectie van Jong Oranje. Nou, voor mij is het natuurlijk erg belangrijk dat ik studie en hockey zo goed mogelijk combineer. En de universiteit helpt mij daar enorm bij. Onder andere in het maken van planningen voor... Um, colleges en tentamens en daarnaast worden er jaarlijks ook enkele hockeybeurzen uitgereikt. Deze hockeybeurs is voor mij eh, erg waardevol. Ik zie het zowel als een beloning voor het harde werken en daarnaast ook als een stimulans om ook komend jaar weer alles uit de kast te halen en zo goed mogelijk te presteren op zowel het gebied van eh, studie als van hockey. Ik ben dan ook heel erg blij dat ik dit jaar de hockeybeurs heb mogen ontvangen. Dank jullie wel.